Drie routes richting duurzaamheid in de utiliteit, stap voor stap. Drie routes die passen bij jouw ambitie of de ambitie van je klant. Slim vervangen, uitgebreid verbeteren of het volledig upgraden van de installatie. Stel, je hebt een kantoorpand van 2500 vierkante meter met matige isolatie, een oude VR-ketel en energielabel F. Zo'n pand gebruikt gemiddeld 281 kWh per vierkante meter en stoot 183 ton CO2 per jaar uit. Dit wil je graag terugbrengen door te verduurzamen. Slim vervangen, waarbij de oude ketel wordt vervangen door bijvoorbeeld een moderne hoogrendementketel. Je ziet dat je door een eenvoudige vervanging al van label F naar label C zou kunnen gaan. Stel je gaat een stapje verder. Uitgebreid verbeteren, waarbij de installatie wordt vervangen door een hybride installatie. Je verbruik neemt drastisch af en je energielabel maakt hiermee een stap naar label B. Als je in het geval van ons voorbeeld echt een grote stap wilt maken, kies je voor het volledig upgraden, waarbij het hele ketelhuis wordt vervangen door onder andere een elektrische warmtepomp. Je energielabel schiet van label F naar label A en je bent helemaal klaar voor de toekomst. Wat je ambitie ook is, Rumea heeft een route die je daar brengt. De eerste stap, die zet jij. De rest, dat doen wij.